hartelijk welkom bij alweer het laatste college van uh, duitsland en europa uh, het is uh, donderdag uh, 19 maart uh, we hebben uh, sinds afgelopen vrijdag zijn we begonnen met digitale uh, colleges omdat uh, we min of meer ingehaald werden door de actualiteit van de coronacrisis en die actualiteit daar wil ik nog heel eventjes op ingaan. Angela Merkel heeft gisteren haar aanspraken aan die nation gehouden. Dat deed ze naar mijn idee zeer goed. Ze was ook heel erg goed in staat eigenlijk om diverse groepen aan te spreken zoals uh, mensen die in supermarkten werken die nu heel hard de schappen moeten vullen. En uh, Natuurlijk de mensen in de ziekenhuizen, maar ook alle burgers uh, zelf die uh, thuis moeten blijven. En die nu, uh, nu uh, in, zeg maar in, in een beperktere omgeving uh, uh, offers moeten brengen. En uh, ik vond dat ze dat uh, ja, eigenlijk heel... Uh, invoelend deed. Merkel is natuurlijk bekend geworden als crisiskanselier. We hebben er ook al een aantal crises besproken, zoals natuurlijk de Oekraïne-crisis, de kredietcrisis, de vluchtelingencrisis, de klimaatcrisis en nu hebben we dan opeens een nieuwe crisis waarop zij kan worden beoordeeld en over het algemeen kun je zeggen dat zij in crisistijd het vaak op haar best is. Uh, de Frankfurter Allgemeine Zeitung opende vandaag uh, met haar reden, waarin zij zegt... Uh dat dit de grootste uitdaging is sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja, als historicus ben ik natuurlijk geneigd om dan te denken van... nou ja, grootste uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog. Waren er niet andere grote uitdagingen? Nou, in ieder geval natuurlijk uh, 1945 zelf. Uh, de gro grote steden waren gebombardeerd. Uh, Duitsland uh, had zich overgegeven. Uh, heel veel krijgsgevangenen waren nog in de Sovjet-Unie. In Frankrijk moesten allemaal terugkomen. Allerlei gezinnen die gebroken waren, 10, 10 miljoen vluchtelingen uit Oost-Europa die een plek moesten krijgen. Dus 1945 zelf lijkt mij wel degelijk een grotere uitdaging. 1973, oliecrisis, was natuurlijk ook een hele grote uitdaging. En we weten niet hoe het nu verder gaat, maar dit kan natuurlijk hele grote gevolgen hebben. En we staan eigenlijk maar pas aan het begin van deze crisis, Dus we moeten nog heel goed kijken wat er uh, komen gaat. Opvallend in Duitsland is natuurlijk wel de rol van experts. Uh, heel veel wetenschappers op televisie komen toelichting geven van... Virologen, sociologen, economen die allemaal hun ideeën over het verloop van die crisis geven. Dat is toch iets anders dan bijvoorbeeld in de anglo-saxische landen waar die experts een beetje op afstand lijken te worden gehouden. Hoewel je daar natuurlijk ook nu een inhaalslag ziet in Groot-Brittannië en met name in de Verenigde Staten waar Trump niets van experts moest hebben. En nu natuurlijk toch wel een beetje... Afhankelijk uh, aan het worden is uh, van die experts. Goed, uh, het laatste college uh, over uh, zeg maar die Duitse kwestie. We zijn Begonnen alweer heel erg lang geleden. met de, de clip van Rammstein, Germania. met al de uh, iconen van het Duitse verleden. die daarin voorkwamen. Uh, uh, we hebben veel gesproken over Duitse kunst. Uh, in, in Europees perspectief. Uh, het uh, uh, Waldesrauschen, om het maar zo te zeggen. Het, de, het woud eh, en die diep gewortelde Duitse cultuur tegenover de meer oppervlakkige Franse civilisation. Hoe dat allemaal doorwerkt in cultureel eh, opzicht, maar zeker ook in politiek opzicht. We hebben het gehad over de Duitse zonderweek, Duitsland in kaart. We hebben uitgebreid over die rol van die twee wereldoorlogen eh, gesproken. Eh, en eh, we zijn dus nu beland bij de nieuwe Duitse kwesties, inmiddels. waar jullie een eindopdracht hebben. Eh, over uh, gaan schrijven. Uh, ik zal even uh, de aandacht uh, vestigen op het vorige college, waar we een aantal van die nieuwe Duitse kwesties hebben besproken, zoals inderdaad de kredietcrisis, de Oekraïne-crisis, de vluchtelingencrisis, de klimaatcrisis en uh, ja, de, zeg maar de crisis tussen Oost- en West-Europa, uh, die min of meer ook veroorzaakt is door uh, de opkomst van uh, rechtsbewegingen uh, die weinig... ...op hadden met de vluchtelingenstroom die in 2015 op gang kwam. En dat zie je natuurlijk door de, in Duitsland zelf de opkomst van Pegida en de AFD. Maar ook in Polen uh, waar uh, in oktober 2015 uh, de PIS-regering de verkiezingen won... ...en daar dus nu een zeer conservatieve wind waait. En dat heeft nogal wat consequenties voor de Duits-Poolse uh, relaties... ...waar dus die herinneringscultuur een hele belangrijke... Uh, rol in speelt. Vandaar dan ook dat we het over die, vooral over die herinneringscultuur, uh, die Duitse herinneringscultuur in Europees perspectief uh, gaan hebben. Um, dan beginnen we uh, dit college met de geschichtspolitiek van Helmoet Kool. Als er één politicus is die uh, zeg maar aan geschichtspolitiek Bedreef. de term is ook erg aan hem gelinkt, dan was het wel Helmoet Kool. Hij, hij wilde zijn opvattingen over de Duitse geschiedenis zowel voor de binnenlandse politiek actief inzetten als voor de buitenlandse uh, uh, politiek. En daar ga ik straks uitgebreid op in. Uh, en uh, het begrip herinneringscultuur wordt wel degelijk ook heel vaak sterk gelinkt aan de Duitse, uh, uh, het Duitse politieke en culturele landschap. Wij hebben Aleida Asman uh, op bezoek gehad uh, tijdens ons college. Uh, dat is natuurlijk een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste ja, theoreticus van die Duitse herinneringscultuur. En het is eigenlijk erg mooi, vond ik, om haar uh, uh, te zien acteren. En want zij belichaamt als het ware, die Duitse herinneringscultuur. Of je het daar nou mee eens bent of niet, dat is natuurlijk een ander punt. Uh, en juist om met haar in discussie te gaan, lijkt mij een, uh, ja, een belangrijk... Uh, uh, uh, moment eigenlijk ook in, de, in dit college. Dan hebben we, uh, wil ik het uh, nog hebben over de Duitse herinneringscultuur in Europees perspectief. Ik had dat iets uitgebreider willen doen, maar vanwege de tijd, het is toch een beetje improviseren, zal dat misschien toch iets korter zijn dan ik zou willen. En in, we beginnen met uh, natuurlijk die Pool-Duitse relaties, het eigenlijk toch wel het belangrijkste van allemaal als het gaat om de geschiedenis, om, juist omdat die Tweede Wereldoorlog in Polen uh, begonnen is uh, bij de slag bij Westerplatte op 1 september 1939 en daar toen eigenlijk al een verschrikkelijke uh, is uh, he, daarop heeft gevolgd, uh, maar natuurlijk ook omdat Polen het land is met ja, toch de meeste slachtoffers. Uh, 6 miljoen, waarvan uh, 3 miljoen uh, niet-Joodse Polen en 3 miljoen Joodse Polen. En dat is natuurlijk ongelooflijk hoe, hoe, hoe, ja, hoeveel slachtoffers daar in dat land uh, geweest zijn. En vandaar dus ook dat die, als het gaat om Europese herinneringscultuur, dus de, die wrijvingen tussen Polen en Duitsland erg belangrijk zijn. Maar Griekenland, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië wil ik daar eigenlijk ook wel uh, bij bespreken. Uh, omdat uh, ook elk land zijn eigen, zo zijn eigen... Uh, relatie heeft met Duitsland, waarbij dat verleden natuurlijk een belangrijke uh, rol uh, speelt. Uh, en we zien dus heel nadrukkelijk dat. Uh, dat in het geval van Groot-Brittannië zelfs toegeleid heeft dat Groot-Brittannië afgedreven is uh, uh, van het uh, Europese vasteland. En dat geleid heeft tot de Brexit. Die lijkt mij op dit moment een beetje in zwaar weer gaat verkeren. Want de coronacrisis komt er even dwars overheen. En dat is niet heel erg in het belang van. Uh, uh, ideeën over een, uh, een, nieuwe, een nieuw Groot-Brittannië met een sterke economie natuurlijk. Want dat is wat de brexiteers wel nodig hebben. Oké, okay, uh, en tot slot wil ik het hebben over de herinneringscultuur. Uh, die betwist wordt door de AFD en door uh, Pegida op dit moment. En waar nogal veel strijd over is. Om uiteindelijk dan terug te keren naar een boek van Thea Doorn. Wat jullie ook uh, moeten lezen. Uh, dat is, uh, het heet Deutsch dumpf een leidvaden voor afgekleerde patrioten. Eigenlijk probeert Thea Dorn zowel de rechtse als de linkse ideeën over Duitse identiteit met elkaar te verbinden. Ik kom tijdens dit college ook terug op de uh, literatuur uh, die wij hebben uh, besproken. Maar ik begin met de uh, geschichtspolitiek van Helmut Kohl. Uh, Kohl was eigenlijk een... Ja, een, ik heb het er al eerder over gehad, zo rond 1930 geboren, een hele generatie van bekende Duitsers eh, zoals Habermas, eh, de vorige paus Benedictus, eh, ook onze eigen prins Klaus, de echtgenoot van de vorige koningin, eh, allemaal geboren zo tussen 1928 en 1933, ongeveer 32 zoiets. Eh, en allemaal dus nog net, eh, nou, in ieder geval te jong om in de Weermacht of in de SS eh, te dienen. Uh, maar uh, net oud genoeg om uh, in de luchtafweer uh, uh, te kunnen dienen uh, als 14, 15, 16-jarige. En vandaar dat het ook wel de vlakhelfer Generation genoemd wordt naar die luchtafweer. Uh, de, zeg maar, de generatie die daar nog net uh, bij kon worden ingezet. Uh, voor Kool was die Tweede Wereldoorlog dus extreem belangrijk. Uh, hij heeft zijn broer uh, verloren in die Tweede Wereldoorlog en hij... Uh, identificeerde zich heel sterk met de wederopbouwgeneratie, hè? de generatie van het Wirtschaftswunder. Uh, en dat had belangrijke dat, uh, consequenties. Hij zag dus de Tweede Wereldoorlog echt als een, als een belangrijke les voor de Duitse buitenlandse politiek en in het bijzonder de politiek ten aanzien van Frankrijk. De oude erfvijanden, Duitsland en Frankrijk, moesten zich verzoenen. En dat deed hij natuurlijk met Mitterrand, samen met François Mitterrand. En die hele Europese integratie, dat hele project, was eigenlijk de les van de Tweede Wereldoorlog. Immers, hij had met zijn generatie Duitsland opgebouwd... Steen voor steen, ze hadden zeg maar, geleden en hadden er een welvaartsstaat van gemaakt... met een verzorgingsstaat, het sociale marktwirtschaft wordt dat wel genoemd. En uh, die erfenis moest niet te grabbel gegooid worden, nee, die moest versterkt worden... Uh, door uh, sterkere Europese integratie, waarbij hij heel nadrukkelijk in lijn met Adenauer... ervan uitging dat Duitse interesses en Europese interesses... Uh, gelijk opgingen. Twee zijden van dezelfde uh, medaille. Uh, hij vond dus dat hij zelf uh, jong genoeg was zeg maar, om niets met het uh, nationaal socialisme te maken hebben, te hebben gehad. En hij noemde dat zelf de genade der speten geboerd. Uh, uh, en uh, dat is uh, de, dus de genade van de late geboorte. Uh, dat heeft hij zo in de knesset in 1983. Uh, uh, Gezegd, uh, in het Israëlische parlement. En uh, daar is hij nogal om bekritiseerd, want da uh, daarmee heeft hij natuurlijk zichzelf een beetje vrijgepleit. Terwijl achteraf gezien uh, het zeer de vraag is of dat wel terecht uh, was. Zeker ook vanuit huidig perspectief. Je ziet dat veel van die mensen uit die generatie misschien toch op een of andere manier betrokken waren bij de Tweede Wereldoorlog. Günther Graas heeft zelf moeten toegeven dat hij SS-lid uh, was geweest. Uh, uh, en bovendien in de Hitlerjugend waren ook veel van het navolgelingen van, van, van de NSDAP. En het blijkt ook uit historisch onderzoek dat Hitler-Jung ook werd ingezet voor vervelende klusjes. Dus het is echt niet zo dat, idee van de, dat, dat hij door de genade van de late geboorte zijn generatie helemaal niet betrokken is geweest bij die oorlog. Maar hij heeft dat wel heel nadrukkelijk uh, uh, gebruikt. Wat hij ook gebruikte, wat hij ook uh, ja, wat bij zijn... ...opvattingen over die Duitse geschiedenis uh, behoorden, eigenlijk is te, in lijn met Adenauer, is dat hij oog had voor alle slachtoffers uh, uh, van de Tweede Wereldoorlog. Uh, en dat betekent dus niet alleen uh, Joden, Zigeuners, uh, of Sinti en Roma moet je natuurlijk zeggen, uh, homoseksuelen enzovoort, maar zeker ook... Oog voor de mensen die, van wie hun huizen gebombardeerd waren, de krijgsgevangenen uh, en zelfs ook uh, voor soldaten uit de weermacht die uh, ook slachtoffer konden zijn van de Tweede Wereldoorlog. Of SS'ers. En natuurlijk had dat ook te maken, in zekere zin te maken met een soort ver, uh, verkiezingsstrategie van de CDU. De rechtse kiezer voor een deel van de rechtse kiezers uh, worstelde met het verleden en ook met hun eigen... Uh, ja, zeg maar actieve betrokkenheid bij uh, het Nationaal Socialisme. En een deel wist niet heel goed hoe ze daar afstand van moesten nemen. En Kool bediende deze mensen net zo hard uh, als anderen, uh, andere Duitsers, om het maar even zo te zeggen. En uh, deze, dat maakte dus deel uit van zijn actieve geschiedenispolitiek of geschichtspolitiek, uh, en waar nog een ander belangrijk element een rol uh, speelde, is dat voor hem die de lange geschiedenis, Duitse geschiedenis uh, een inspiratiebron uh, moest zijn. Uh, mensen moesten zich kunnen optrekken zeg maar, aan, uh, evenzeer aan uh, Goethe als aan de sociale marktwirtschaft van na de Tweede Wereldoorlog. En uh, hij wilde dus niet dat die Tweede Wereldoorlog zo centraal zou komen te staan in het hele geschiedenisbewustzijn. Uh, uh, hij ontkende de holocaust absoluut niet en zag ook een bijzondere band met Israël, maar wilde eigenlijk die lange Duitse geschiedenis uh, in beeld brengen. Want vond dat door de linkse regeringen, de sociaaldemocraten, die Tweede Wereldoorlog veel te centraal was komen te staan. En men eigenlijk geen kennis meer had van... De andere geschiedenis, de rest van de geschiedenis van Duitsland. Nou, hoe zag die politiek er dan uit? Uh, concreet, 1982 uh, uh, werd hij uh, kanselier uh, uh, en uh, sprak hij al heel, met, heel snel over een geistisch, moralische wende, dus een geestelijke morale ommekeer eigenlijk, die hij tot stand wilde brengen. Uh, mensen moesten natuurlijk weer vlijtig uh, aan het werk, uh, tegen de werkloosheid uh, uh, streed hij. Uh, maar daar hoorde ook bij dat ze dus inderdaad inspiratie uit het verleden zou moeten kunnen opdoen. En vandaar dus ook dat hij uh, in zijn regeringsverklaring al meteen sprak over de oprichting van twee Duitse uh, musea... Uh, eentje voor de geschiedenis van na de Tweede Wereldoorlog <coughs> en eentje voor de uh, uh, lange Duitse geschiedenis zeg maar tot 1933. Uh, zodat dus die hele Duitse geschiedenis in een bredere context kon worden geplaatst. Je kunt je voorstellen dat met name de kritische linkse, linkse intellectuelen hier zwaar door geërgerd waren. En met name ook omdat zij vonden dat erkenning van uh, schuld en erkenning van... ...de misdaden van de Tweede Wereldoorlog juist een belangrijk element van die Duitse democratie moest zijn. Uh, dus daar zat een heel duidelijk deel, of, of dat maakte deel uit van ja, de polarisatie tussen links en rechts. Uh, het leidde uiteindelijk tot het oprichting van het huis der geschichte in 1994 in Bonn, uh, toen Bonn al geen hoofdstad meer was... De ministeries moesten nog wel naar Berlijn verhuizen, uh, dus het was duidelijk dat het museum in een provinciestad uh, uh, kwam te staan. Uh, maar het is een zeer mooi uh, museum, uh, wij gaan er altijd met studenten van de Master Duitsland studies, gaan we er uh, ieder jaar heen. Uh, het is heel interessant om te zien natuurlijk ook wat het narratief van dat museum is. Het is natuurlijk toch een beetje van donker naar licht. Hè. Je begint met de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog. Je gaat door een donkere tunnel heen en die geschiedenis lijkt steeds lichter te worden. En dat past eigenlijk wel. Dit is, wordt ook wel vaak een ervolksnarratief, hè. zeg maar een narratief van succes genoemd. Uh, ja, Dat past wel bij de discussie waar we straks bij komen, want... Uh, uh, er is natuurlijk door, juist door de vluchtelingencrisis heel veel kritiek ook op dit soort successtories uh, uh, gekomen. En we zitten dus eigenlijk midden in de discussie van uh, de vraag hoe succesvol die bondsrepubliek nu eigenlijk wel niet uh, is uh, geweest. Uh, als uh, uh, tweede museum, uh, dat uh, in zeg maar, tentoonstellingen al... ...in 1991 uh, actief was, maar eigenlijk pas echt het gebouw geopend werd in 2006... ...is het uh, Deutsches Historisches Museum, uh, DHM heet het ook wel. Ook dat was een uh, bijzonder geval in die zin dat in de DDR al het Museum voor Deutsche Geschichte was. Uh, een uh, communistisch museum dat eigenlijk de hele geschiedenis van Duitsland... ...tot aan de communistische heilstaat uh, beschreef... Uh, en uh, dat museum was natuurlijk meteen outdated, en uh, men kon dus beginnen met de herinrichting van hetzelfde gebouw, uh, en dat is nu uh, dus het uh, DHM uh, geworden. Uh, en ook dat daar is eigenlijk de intentie om de Duitse geschiedenis in Europese context uh, neer te zetten, en dat kan natuurlijk ook een beetje als je denkt aan het Heilige Romeinse Rijk, Duitse nation. Uh, dat uh, natuurlijk eigenlijk een, uh, ja, een soort mengelmoes van sta stad stadjes en, deels, en staatjes en keurvorstendommen was uh, in een grote Europa. En uh, er zijn mensen die dat heel graag vergelijken met de huidige machtsverhoudingen binnen de Europese Unie. Er zijn ook veel historici die vinden dat het totaal onvergelijkbaar is, maar die, uh, ja, daar, dat is een hele discussie die je natuurlijk kunt stellen. Het is lang geleden, het is natuurlijk een hele andere tijd, andere machtsverhoudingen en, uh, en ook andere uh, belangen en interesses, maar een vergelijking is zeker uh, uh, mogelijk. Die musea zijn dus, komen dus min of meer uit de koker van uh, Helmoet Kool. Uh, en zoals ik al zei, de linkse intellectuelen waren daar zeer kritisch over. En voor een deel de historische strijd die Habermas uh, min of meer heeft gelanceerd. Hè, uh, daar speelden die beide musea en de relativering van de uh, geschiedenis van 1933 tot 1945 wel degelijk ook een heel belangrijke rol. Die historische strijd over de Uniciteit van de Holocaust natuurlijk. Uh, maar die musea op de, komen ook in de hele discussie, en ook al in het eerste artikel van Hademans, Eine Aard Schadensabwikkelung, uh, kom, komen die musea uh, wel degelijk uh, terug. Toorn in het oog van heel veel uh, uh, linkse intellectuelen, maar eigenlijk ook van heel veel Duitse burgers, was de Bietburg-affaire in 1985. 40 jaar na het einde van de uh, Tweede Wereldoorlog. Helmoet Kool had Ronald Reagan uitgenodigd om naar een oorlogsbegraafplaats uh, te gaan. En wel die van Biet, Bietburg Koolmes Heuhe... Uh, ...waar uh, veel uh, Duitse uh, soldaten lagen uh, en uh, het idee was eigenlijk om daar, uh, het was ook vlakbij een Amerikaanse legerbasis, om daar samen uh, uh, soldaten te eren. Maar het bleek ook dat, uh, dat daar uh, uh, 59 SS'ers lagen... En uh, dat was natuurlijk een, een beetje ja, tegen het zere been van velen. En vandaar ook dat uh, er veel protest was tegen uh, deze uitnodiging en Reagan uiteindelijk toch besloot daarheen te gaan. Uh, maar uh, dat te combineren met een bezoek aan uh, het concentratiekamp Bergen-Belsen, zodat duidelijk was aan welke kant uh, men uh, stond. Uh, maar dit was natuurlijk vooral een doorn in het oog van, uh, van veel mensen, omdat uh, Cole daarmee bewees uh, oog te hebben voor alle slachtoffers, inclusief de uh, mensen die zeer betrokken waren bij, ook bij nazi-misdaden. En uh, ja, dat uh, natuurlijk toch een... Een beetje een lastige uh, uh, vraag is, kun je een uh, hiërarchie maken van slachtofferschap? Ja, zeggen natuurlijk uh, velen. Uh, en Cole zelf uh, ging daar, wilde dat eigenlijk min of meer uh, ook uit verkiezingsoogpunt uh, uh, vermijden, die uh, hiërarchie. Hier, hi ja, het tienpuntenplan van na, vlak na de Wende, 1989, de, moet je eigenlijk zeggen, de vreedzame revolutie. Uh, dat puntenplan zou je ook als een vorm van geschiedenispolitiek kunnen zien. In die zin dat Kool natuurlijk nadrukkelijk uh, de actualiteit, de actuele vragen die er op dat moment speelden, verbond met zijn geschiedsopvatting dat het Duitse uh, volk uh, uh, eigenlijk snel uh, weer een eenheid uh, zou kunnen vormen en de politiek, zeg maar, de, de, de, de, de, Oost-Duitsland of de DDR zich snel zou moeten kunnen verenigen uh, met West-Duitsland, de Bondsrepubliek, uh, zodat die Duitse kwestie uh, snel zou worden opgelost. Natuurlijk, het ideaal eigenlijk van heel veel Duitse politici van vlak na, van, sinds de Tweede Wereldoorlog, en zeker ook van Kool, die die geschiedenislessen dus heel goed meegenomen had. En juist omdat hij die geschiedenislessen zo goed meegenomen had, kon hij ook heel snel reageren en snel met zijn tienpuntenplan. Komen om te komen zeg maar tot een, uh, een, een mogelijke confederatie, zo was het op dat moment nog, tussen uh, Oost- en West-Duitsland. Uh, hulp aan Oost-Europa was heel erg belangrijk, en een soort inbedding van zowel Duitsland als Oost-Europa in een nieuwe Europese Unie. En je ziet dus, dat kwamen we tegen ook in het artikel van Jeffrey, Jeffrey Olik dat daar ook een paar rare. Uh, bij verschijnselen uh, komen. Uh, in de oorlog was uh, Frederik de Grote herbegraven uit angst dat zijn graf zou worden uh, gebombardeerd door de nazi's. En uh, vlak na de val van de muur uh, is Frederik de Grote weer terugbegraven, zou je kunnen zeggen, in Sanssouci in Potsdam. Dus is hij weer bij, terug bij zijn oorspronkelijke graf, uh, uh, bij de konink koninklijke en later keizerlijk Paleis Sanssouci uh, uh, terechtgekomen, uh, in aanwezigheid van, uh, van Helmoet Kool zelf, die daar kennelijk dus ook enige belang uh, bij aan hechtte. En dat past wel in dat beeld van uh, ja, die lange Duitse geschiedenis, Frederik de Grote als verlicht vorst. is natuurlijk ook een beetje de vraag of je hem echt als verlicht vorst moet zien, of misschien niet toch als een uh, militair uh, stratege, uh, uh, die uh, vooral uh, veel oorlog heeft gevoerd. Maar uh, voor, voor Kool geldt natuurlijk vooral dat Frederik de Grote een verlichtvorst was, die een plek verdiende in die lange Duitse geschiedenis. Uh, uh, maar het meest naar voren komt die geschichtspolitiek van Kool natuurlijk in de herinrichting van de Neue Wachen. Dit hebben we uitgebreid besproken. Uh, in 1993 als centrale gedenkstede der Bundesrepubliek Deutschland. Vuur uh, die opfer van krieg en geweld, en dan zijn we weer bij het hele verhaal voor alle of slachtoffers van oorlog en geweld, whoever that may be. Uh, uh, die herinneringscultuur van Kool is eigenlijk niet uitzonderlijk, zou je kunnen zeggen, want het geldt eigenlijk voor elke Duitse politicus uh, na 1945 dat de actuele Duitse politiek en de actuele zeg maar streven naar een inbedding van Duitsland in Europa wel degelijk ook een relatie heeft met dat verleden. Dus voor Adenauer gold natuurlijk heel sterk dat hij afstand nam van Oost uh, van van het van Oost-Pruisen en van het idee dat Duitsland een duidelijk een ook een Oost-Europese oriëntatie had. Hij, nee, hij koos voor de Westbinding en uh, duidelijk natuurlijk voor een nieuwe Bondsrepubliek op democratische leest en koos daarvoor eigenlijk ook voor een andere geschiedenis uh, uh, dan uh, uh, dan voorheen uh, en. Daarvoor hoorden ook nieuwe eikpunten, natuurlijk de Republiek van Weimar, misschien ook de Paalskierke in Frankfurt. Uh, daar, daar, daar zie je dus dat, dat de, zowel geschiedenis als actualiteit en toekomst met elkaar uh, te maken hebben. Dat gold natuurlijk net zo goed voor Willy Brandt's Oostpolitiek, die de toenadering tot Oost-Europa zocht, maar ook wel een beetje om dus... Ja, de, in de hoop dat de DDR en de Bondsrepubliek weer samen zouden komen. Een, een neutraal Duitsland eventueel. Dat was een idee van de Sociaaldemocraten. Het is natuurlijk even niet helemaal duidelijk wat voor een Duitsland het moest worden in die Koude Oorlog. Maar uh, een, een, een streven om te kijken hoe. Oost- en West-Duitsland ooit weer samen uh, zouden kunnen komen. We zien het in Kohl's puntenplan. Maar we zien het eigenlijk ook in Merkels opvattingen uh, over Europa. Uh, waar zij uh, heel nadrukkelijk uh, eigenlijk een nieuw Europa ziet als een rechtsgemeenschap uh, uh, van verdragen uh, die uh, geëerbiedigd uh, moeten worden en waarbij toch ik denk ook haar persoonlijke verleden van uit de ddr een heel belangrijke rol speelt want zij begint bijna elke lezing uh, hierover ook met toch een soort referentie aan van ik had nooit kunnen verwachten dat ik uh, op dit moment hier zou staan uh, want tot mijn 35ste werkte ik als wetenschappelijk medewerker aan de ddr ik heb het net ook al gezegd, die herinneringscultuur en de Duitse politiek hebben op een of andere manier zijn ze met elkaar verbonden. Aleida Asman met haar idee van dialogische herinneringscultuur, transnationale herinneringscultuur die in, uh, in dialoog staat met elkaar als een oplossing om uh, Europees, Europa verder te brengen. Weliswaar vanuit die ...verschillende nationale uh, herinneringsculturen als uitgangspunt. Dus niet opheffen van nationale herinneringsculturen... ...maar juist nationale herinneringscultuur met elkaar in gesprek laten gaan. Uh, dat is een typisch idee wat hoort bij die Duitse uh, cultuur. En uh, die, de, de, dat is dus een logische uh, eenheid. Uh, we hebben het artikel van Jeffrey Olick gelezen... Uh, Getiteld What does it mean to normalize the past? Official memory in German politics since 1989. Uh, over herinneringscultuur eigenlijk voor en na de vreedzame revolutie, voor en na de val van de muur in 1989. En ik wil heel eventjes dit artikel uh, in vogelvlucht uh, uh, bespreken... Um, omdat uh, ja, het past eigenlijk heel nadrukkelijk bij het thema uh, logisch van uh, vandaag. Uh, uh, Olik uh, begint met een essay uh, van... Uh, het essay uh, Aufarbeitung der uh, ver vergangenheid uh, van Adorno natuurlijk, uh, dat, en, wat, je, wat al in 1959 is geschreven. En wat als, in zekere zin als een kritiek gezien kan worden tot, uh, op de vergangenheidsbewältigung. Dus de manier om in het reinen te komen met het verleden uh, van dat moment. Hij ziet die, dat idee van vergangenheidsbewältigung, wat ook past bij Adenauer... Uh, ...veel meer als een uh, manier om ja, dat verleden eigenlijk een beetje met rust te laten... ...en er niet te veel meer over te willen uh, spreken... ...in lijn met wat later Herman Loebe communicatief bezwijgen heeft genoemd. Hè? Dus een periode waarin... Vooral veel gezwegen werd uh, over dat verleden. En in plaats daarvan uh, spreekt hij over uh, die afarbeiding der vergangenheid. Oftewel, een heel nadrukkelijk uh, het, uh, ja, het, het, het, het verwerken, het doorwerken en het doorspitten zou je bijna kunnen uh, zeggen. van dat verleden. Het graven naar het verleden, naar het pijnlijke verleden. wat dus wel degelijk een, een plek uh, moet uh, krijgen. Uh, en uh, het interessante is dat dat hele begrip vergangenheidsbeeld, wat zo bij die Duitse cultuur, uh, uh, uh, herinneringscultuur uh, hoort, uh, uh, zowel erg bekritiseerd werd, uh, dus... Uh, uh, uh, omdat men vond, de linkse intellectuelen eigenlijk vonden dat er te weinig verantwoordelijkheid uh, uh, werd genomen uh, voor, het, voor het verleden. Uh, maar eigenlijk ook door rechts heel erg bekritiseerd werd. Omdat die vonden het een beetje een soort van zelfpijniging, een onnodige zelfpijniging om voortdurend maar weer stil te moeten staan bij dat uh, pijnlijke verleden. Dat past een beetje ook bij de discussie die we tot, net, tot nu toe hebben gehad over uh, Helmoet uh, Kool. Volgens uh, Olik zijn er eigenlijk drie vormen van legitimatie van dat verleden in Duitsland terug te vinden. De eerste noemt hij de reliable nation. Dus de, zeg maar de, een natie die uh, verantwoordelijk uh, is in die zin waar je op kan bouwen. Uh, dat de instituties, uh, zeg maar de democratie, maar ook de Europese economische gemeenschap, Euratom enzovoort, dat Duitsland zeg maar, voldoet aan de wensen binnen die dat institutionele kader. Uh, uh, het tweede noemt hij de moral nation. En dat is eigenlijk een staat die pas ontstaan is in de jaren zestig. Toen natuurlijk veel meer kritiek kwam op dat uh, verleden van de Tweede Wereldoorlog. En de vaders en grootvaders werden bevraagd van wat heb jij gedaan in de Tweede Wereldoorlog. Dus daar past het concept eigenlijk van een uh, moral uh, nation. En het uh, de derde, uh, derde concept is dat van een normal nation en dat is het concept waar natuurlijk Helmoet Kool heel sterk naar streefde. Uh, normalisering van Duitsland, uh, eigenlijk uh, Duitsland moet, moest Duitsland een staat zijn als alle andere staten uh, niets aparts. Elke staat heeft zo zijn pijnlijke verleden, Nederland heeft het koloniale verleden, uh, Frankrijk kun je Algerije of Vietnam uh, noemen, uh, nou Amerika heeft de slavernij en zo. had Duitsland ook uh, zo zijn uh, pijnpunten, uh, maar uh, dus uh, ja iets wat logisch is, andere landen hebben dat ook en niet iets om Duitsland daarmee een positie van een zonderweek, van een uitzonderlijke positie toe te kennen. Um, bij uh, Kohl's, die normalisering, daar hoorde eigenlijk ook dat idee van die lange Duitse geschiedenis bij. Hè? Waar, niet alleen maar 33 tot 45, nee, we gaan terug tot de uh, middeleeuwen of de Romeinse tijd. Uh, Arminius uh, en de slag bij de Teutelboerenwoud. Uh, die hele lange geschiedenis uh, geven we een plek en dat past na, uh, zeker in het concept van uh, normalisering. Uh, en tot slot, dat geeft Eulik ook heel nadrukkelijk aan, dat die normalisering min of meer bereikt moest worden door de ritualisering van een aantal data, uh, zoals er zijn 30 januari, 8 mei, 1 september en 9 november. En jullie weten natuurlijk allemaal welke data ik bedoel. Dat is namelijk uh, de benoeming van Adolf Hitler als Rijkskansler op 30 januari 1933. 8 mei was de dag van de Unconditional Surrender, hè, dus de overgave van Duitsland in 1945. 1 september was het begin van de Tweede Wereldoorlog, de slag bij de Westerplatte in Gdansk. Uh, en zeg maar de oorlogsverklaring aan Polen. En 9 november was de uh, Rijks Polkrom, zoals het in Duitsland wordt genoemd, omdat men kristallnacht eigenlijk liever niet meer wil noemen. Kristallnacht is een term die de nazi's zelf aangaven, maar dat is natuurlijk de 9 november. En dat is meteen, geeft meteen alweer aan hoe moeilijk het met de herinneringscultuur is. Want op 9 november 1989 viel de muur. Dat is eigenlijk een belangrijke herinnering. En de herdenking van de val van de muur wordt ook vaak groots gevierd, terwijl op 3 oktober, de dag van de Duitse eenheid, ja, dat is meer een vrije dag die niemand weet waarom dat nou uh, allemaal precies uh, zo geweest is. Olik heeft een stelling in zijn artikel dat namelijk uh, normalisering na de val van de muur succesvoller was, uh, of streef naar normalisering, uh, na de val van de muur succesvoller was uh, dan ervoor. Uh, we hebben het al gezien, die Bietburg affaire dat uh, uh, was weinig succesvol natuurlijk. En uh, Kool, werd natuur ja, Kool zat in een, in een zeer gepolariseerd ge uh, klim uh, cultureel klimaat, werd hem heel veel aangegeven, vooral dat normalisering relativering betekende. Hè? Relativering van uh, de schuld uh, en relativering ook van... Uh, de genocide uh, en de, de massamoord uh, op de joden. Daar wa was, waren veel mensen erg uh, bang voor. Dat ging eigenlijk die, de, de, de, de politiek van Kool bleef altijd moeizaam. Uh, of moeizaam is misschien niet het juiste woord, want het, hij had zeker ook uh, succes, maar het werd hem wel... Hij werd van alle kanten vaak bekritiseerd. Te beginnen al natuurlijk met het tienpuntenplan en het snelle streven naar een Duitse eenheid dat door uh, Margaret Thatcher, uh, Mitter uh, François Mitterrand en uh, Ruud Lubbers uh, sterk, zwaar bekritiseerd werd. En uh, Thatcher uh, had in haar handtasje op uh, uh, de grote uh, uh, conferentie van uh, EU-leiders op 9 december in Straatsburg een, een kaart van uh, Europa in de Tweede Wereldoorlog. En uh, zei uh, in de wandelgangen, we've beaten the Germans twice and now they're back. Oftewel, die Tweede Wereldoorlog zat daar nog heel sterk, uh, leefde nog heel erg sterk. En dat werd vergroot doordat Kohl de Oder-Neisse grens niet zomaar wenste te accepteren. Dus dat is de huidige grens van tussen Duitsland en Polen, die er al lag sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar die voor de verdrevenen uit Oost-Europa, ...pijnlijk was, want die zagen natuurlijk nog steeds Silesië en Oost-Pruisen als deel van Duitsland, van het huidige Duitsland. En Kohl wilde die kiezersgroep eigenlijk uh, nog bedienen en niet te veel afstand nemen. In de praktijk betekende het niks, want in de praktijk accepteerde die Odonaise grens na afloop van alle onderhandelingen natuurlijk wel. Maar op dat moment uh, deed hij dat niet en dat stuitte natuurlijk op heel veel onbegrip bij het buurlanden, niet in het laatste plaats bij Nederland onze eigen minister van de Broek en uh, Lubbers ook. Uh, de, een, ander, een tweede probleem eigenlijk bij dit idee van normalisering was dat het uh, rechtsextremistische geweld, wat er wel degelijk was en wat ook steeds groter werd in de jaren 1992-1993, uh, min of meer gebagatelliseerd uh, werd. Uh, een voorbeeld in het artikel is dat... Bij een van die aanslagen niet de binnenlandse veiligheidsdienst erop afgestuurd werd, maar buitenlandse zaken erop afgestuurd werd om te zorgen dat dat in het buitenland zo min mogelijk tot reuring zou leiden. Ja, dat is natuurlijk uh, uh, een, een politieke uh, ging ook niet naar begrafenissen van slachtoffers van rechtsextremistisch geweld, waar hij erg voor bekritiseerd is. Uh, dus in die eerste jaren zou je kunnen zeggen dat zijn idee van normalisering, dat dat ja, nog wel eventjes uh, op zich liet wachten of dat nou, uh, hoe succesvol uh, dat was. En uh, dat zie je natuurlijk ook bij de inrichting van de Noye wagen waar heel veel uh, debat over is. Maar dennoch, uh, Olik beschrijft een aantal nieuwe ontwikkelingen, die er eigenlijk voor zorgen dat die normalisering dus uh, succesvoller was uh, uh, dan uh, voorheen. Uh, hij zegt uh, dat uh, de regering Kool somewhat better at the game was, uh, door oog te hebben voor uh, ritualisering uh, van dat uh, verleden. Um, ik zou nog heel even zoeken, maar ik denk dat dat in het werkcollege makkelijker was, maar in een digitaal college wat moeilijker om te zien welke bladzijde hij dat zegt. Uh, ik denk zo rond 275, maar dat laat ik dan maar eventjes voor wat het is. Um, uh, wat, uh, waarom uh, denkt Olik dat normalisering dus... Uh, uh, ja, de Kool daar succesvoller uh, mee is, omdat er natuurlijk veel oog voor ritualisering komt. En die komt er vooral natuurlijk doordat Berlijn de hoofdstad wordt. En uh, in die hoofdstad er allerlei plekken komen waar dat verleden een plaats krijgt. Zoals het Holocaust Maanmaal en het Judisches Museum. Uh, allerlei plaatsen waar dat verleden uh, een plek krijgt, uh, midden in de hoofdstad. En uh, waar de regering Kool dus uh, ook oog voor heeft. Uh, uh, ...krijgt, hoewel de Holocaust Mama uiteindelijk pas in 2005 er gekomen is... ...en daar ook nog heel veel strijd over uh, uh, gevoerd is. Uh, Olik, denkt ook eigenlijk dat het debat over de Duitse geschiedenis zich zodanig verder ontwikkelt dat dat een steeds minder een, uh, een, een rol zal gaan spelen, zolang er maar uh, plekken zijn waar dat uh, pijnlijke verleden een plaats krijgt en ook de aandacht blijft voor de rituelen die daarbij uh, gevoerd worden. Maar hij geeft zelf al aan dat uh, na de Walserreden het hem niet helemaal duidelijk is uh, of uh, dat verleden nou minder belangrijk gaat worden. En ik moet ook eerlijk zeggen dat als je kijkt naar de loop van die Duitse geschiedenis... dat het, het Duitse verleden blijft omstreden en blijft een punt van discussie. En in die zin zou je je kunnen afvragen of Olek gelijk heeft met zijn stelling. Ik denk trouwens wel, dat is, dat is eigenlijk interessant. Misschien niet eens zozeer de regering Kool, maar de opvolgende regeringen, dus Schreuder, Fischer... Maar met name onder Merkel is er een soort consensus gekomen dat de Duitse herinneringscultuur als een soort voorbeeld gezien kan worden voor andere landen. Dus Merkel is bijvoorbeeld een keer op bezoek geweest in Japan en heeft Japan geadviseerd om veel opener naar het Japanse verleden te kijken. Dat werkt goed, zegt ze. Ook in relatie tot de buurlanden die natuurlijk een kritisch uh, blik hebben uh, op wat Japan uh, gedaan heeft uh, in de Tweede Wereldoorlog. En welke rol Japanse militairen bijvoorbeeld gespeeld hebben tegenover de troostmeisjes in uh, Zuid-Korea. Uh, Merkel adviseerde om daar veel opener over te spreken. Dat zou ook een betere relatie met de buurlanden tot gevolg hebben. En dat geeft aan ook hoe Merkel... Uh, ...daarin stond en hoe die consensus eigenlijk over de Duitse uh, herinneringscultuur, hoe groot die is. Duitsland heeft op een goede manier rekenschap gegeven van het eigen uh, pijnlijke uh, verleden. Uh, in monumenten, in rituelen in de samenleving en op allerlei uh, ja, andere manieren zoals uh, in het uh, eigen onderwijs. Dat het allemaal nog niet zo makkelijk is, blijkt... Als je gaat kijken naar de verschillende uh, relaties. En zoals al gezegd, de Duits-Poolse relatie is eigenlijk het meest gevoelig. Zes uh, miljoen slachtoffers, uh, een keiharde blitzkrieg al in 1939. Concentratiekampen in Polen, die op dit moment door de Polen zelf. Uh, uh, bij wet is het verboden om het, om het Poolse concentratiekampen te noemen. Polen vinden dat het Duitse concentratiekampen zijn. Uh, weliswaar op Pools grondgebied. Maar, en wie dus uh, zegt dat het uh, Poolse concentratiekampen zijn, kan daarvoor uh, bestraft uh, worden. Die gevoelige uh, Duits-Poolse relatie is ook meteen na de val van de muur. Uh, Frankrijk en uh, Duitsland hebben een, uh, meteen na de val van de muur in 1991 een uh, soort diplomatiek verbond uh, opgericht. Dat heet de Weimarer Dreieck, want het is in Weimar is dat verbond gesloten. De driehoek van uh, Weimar, uh, waarin ze duidelijk aangeven, zowel Frankrijk als Duitsland, dat ze een historische verantwoordelijkheid hebben tegenover ten opzichte van... Uh, van Polen. Die draai ik hield uiteindelijk toch weer ook weer niet zo heel veel in. Uh, uh, de bedoeling is dat er ook ja, culturele uitwisseling is en dat er extra aandacht is voor Polen. Uh, dat In de praktijk is dat er zeker wel, maar wat de draai ik op dit moment nog precies inhoudt, ik weet niet of mensen dat uh, zich realiseren. Wat wel heel belangrijk is, is dat uh, als het gaat om de aansluiting van Oost-Europese staten bij de Europese Unie, Duitsland een historische verantwoordelijkheid voelde voor aansluiting van uh, die staten. In Duitsland heet het ook de Osterweiteroem, 2004, hè. Tien Oost-Europese staten hebben zich aangesloten bij... Uh, de Europese Unie. En voor velen in Duitsland, zeker van de oudere generatie, was dat een heel gelukkig uh, moment. Als ik het goed heb, was het de 4e mei uh, of zo. of de 1e mei, is in ieder geval in mei 2004. En de oud-bondspresident uh, Richard von Weizsäcker, uh, die ook een uh, familie, ik dacht een broer, uh, verloren had in de Tweede Wereldoorlog. Uh, zei dat uh, die, die dag in mei 2004 de gelukkigste dag van zijn leven was, omdat daarmee zeg maar de, ja, de verantwoordelijkheid en schuld uh, die Duitsland had ten opzichte van Polen uh, enigszins uh, recht gedaan werd en Polen weer bij het Europese uh, Verbond uh, hoorde. Uh, dat het ook niet zo makkelijk was, blijkt wel uit de literatuur die we gelezen hebben. Ik vond het zelf een heel interessant stuk. Een interview met Donald Tusk, toen nog minister-president van uh, Polen. Uh, de, het heet Die Geschichte is wieder ballast, 2007 uh, geïnterviewd. Ge en wat is nou het probleem? En daar zie je dus hoe die Duitse geschiedenis door blijft uh, werken... De Bund der Vertriebenen, dus terwijl de, de bond van de verdreven vluchtelingen uit Oost-Europa, de Duitse Bund der Vertriebenen, een conservatieve bond, zeg maar, van oh, representanten van wat er overgebleven is van die 10 tot 12 miljoen vluchtelingen uit Oost-Europa, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog naar Duitsland uh, vluchten. Die Bund der Vertriebenen wilde een Centrum gegen Vertreibung oprichten, een centrum tegen verdrijving in Berlijn waarbij ze aandacht hadden voor alle Europeanen die verdreven waren. Dus uh, naast allerlei, ja, je hebt de, de Krim-tartaren, die zijn verdreven. Uh, de, de, de Sudeten, uh, in Sudetenland waren er problemen, uiteindelijk zijn de Sudeten-Duitsers ook allemaal verdreven. Joden zijn verdreven. Uh, nou, zo kun je een heleboel uh, groepen opnoemen die uh, verdreven zijn. En Natuurlijk was de grote angst in Polen dat daarmee eigenlijk het slachtofferschap van de Polen zelf, maar ook van de Joden, uh, gerelativeerd werd. Uh, immers, als je een centrum tegen vertreibing op, op inricht, ja, dan, uh, en, in, en wat dan heel duidelijk in Berlijn staat vanuit het uh, ...opgericht vanuit uh, de Bund der Vertriebenen... Uh, ...dan weet je dat uh, een van de doelen is eigenlijk om... ...de Duitse uh, verdrevenen uh, wel degelijk op een gelijk uh, level te plaatsen... ...om het maar even zo te zeggen, uh, als alle andere uh, verdrevenen. En dat is natuurlijk licht erg pijnlijk, licht gevoelig... ...en met name in Oost-Europa. Uh, Tusk uh, als uh, minister-president uh, geeft ook aan... Uh, uh, dat er een, uh, uh, een, een, uh, een Preußische trooihand uh, werd opgericht, ook door diezelfde groep. En uh, dat was eigenlijk een, een trooihand uh, die uh, wilde het uh, Oost-Pruisische bezit, het Duitse Oost-Pruisische bezit, claimen. Uh, en dan natuurlijk ook het bezit van Duitsers in Silesië. Wat was namelijk het probleem? Duitsers die uh, bezittingen hadden in de in het, zeg maar het gebied van de DDR, voor een deel hebben die hun bezittingen teruggekregen. En met name ook mensen die daar dus hun kastelen hadden enzovoort, of tenminste hun familie, hun voorvaderen daar is een soort regeling voor getroffen. Maar de uh, uh, mensen die familie hadden in Oost-Pruisen of in Silesië, delen van, grote delen van Polen, uh, die hebben niks teruggekregen en dat vond mensen binnen de boete vertriebende vonden dat onrechtvaardig en daarom hebben zij de processen trojhand opgericht om die claims te kunnen stellen. Daar was natuurlijk heel veel onrust over in Polen en als gevolg daarvan uh, heeft Donald Tusk uh, het initiatief. Uh, Ondersteund, of genomen om een museum voor de Tweede Wereldoorlog uh, op te richten in Gdansk. We hebben het er uitgebreid over gehad. Een museum dat Oost- en West-Europese perspectieven moest samenbrengen uh, over de Tweede Wereldoorlog. En dat met hulp van veel ex, uh, experts, onder andere Timothy Snyder uh, uit Amerika, uh, ook tot stand gekomen is. En dat bij opening een groot probleem werd, omdat de PIS-regering, de huidige conservatieve regering vond dat er te weinig oog was voor de Poolse helden uh, en, uh, en, en ook voor de Poolse slachtoffers, uh, zoals bijvoorbeeld in de opstand uh, van Warschau in 1944. En je ziet dus hoe extreem... Uh, ja, problematisch eigenlijk uh, dat, dat die, die, die beide herinneringsculturen zijn. En daar waar Tusk nog heel erg op, Duits, uh, op de hand van Europa was en op de hand van Duitsland. had Tusk ook, gaf ook al aan hoeveel wrijving er eigenlijk uh, uh, was. En hoe moeilijk het ook lag. Uh, bijvoorbeeld, uh, geeft een heel leuk voorbeeld in het interview: uh, dat Kunter Graas, uh, Tusk was dissident, dus nog, nog in 1987. 80, uh, uh, sowieso, uh, zeg maar, was hij actief als een liberaal dissident. Niet, niet bij Solidarność, maar meer bij de liberalen uh, hoorde hij thuis. En als dissident heeft hij contact gehad met Gunther Kraas. En uh, de, de, je kunt het in het uh, interview uh, uitgebreid lezen: hoeveel misverstanden er waren tussen Kraas en deze dissidenten. Onder andere over het feit dat die dissidenten veroordeelden de Sovjet-Unie. Kraas was misschien wel een zekere. Uh, ...fan van Gorbachev. Uh, uh, de dissidenten hadden niets met de Sandinisten in Nicaragua... ...terwijl voor Kuntergraas waren de Sandinisten en Solidarno's op één en hetzelfde level. En je ziet dat er dus heel veel ja, misverstanden zijn tussen die Oost-Europese en West-Europese herinneringsculturen... ...en hoe belangrijk het is eigenlijk om daar uh, aandacht uh, voor te hebben. Dat komt ook heel nadrukkelijk uh, terug in het artikel... Uh, van Jurgen Habermas, die ook uh, geïnterviewd wordt, eigenlijk ook over die Pools-Duitse problemen. En daar nadrukkelijk uh, aandacht heeft ook voor het Duitse slachtofferschap een idee over het Duitse slachtofferschap. En zegt het dat het niet onterecht is dat daar ook aandacht voor is. Elk land heeft aandacht voor zijn eigen slachtoffers, maar dat moet niet uit de hand lopen in uh, nieuw nationalisme. Ik ga snel door. Op dit moment liggen die pools duitse relaties uh, extreem uh, gevoelig. Met name ook omdat de Polen vinden dat de Duitsers eigenlijk een nieuwe machtsbasis uh, in de EU hebben gevonden. En de Polen ook bezig zijn met een grote onderzoek naar hoe groot de schade in uh, Polen is geweest van de Tweede Wereldoorlog. En zij dus een claim bij de Duitse staat willen neerleggen. En dat gaat om miljarden. En, uh, geloof honderden miljarden. Uh, eenzelfde probleem hebben we gezien bij Griekenland. Uh, na de Griekse kredietcrisis moesten er oplossingen gevonden worden. En de Duitse oplossing bleek vrij dominant. Namelijk Griekenland kan leningen krijgen onder de voorwaarden dat ze streng gaan bezuinigen. En dat zij dus ook uh, ja, zorgen dat ze een, uh, een, een, een, een nieuwe staatshuishouding hebben, zoals de Duitse, waarbij het min of meer een, een zwarte nul plaatsvindt, hè? dus geen begrotingstekorten meer. Dat was natuurlijk tegen het zere been van de Grieken. Die waren daar absoluut niet enthousiast over en een van de Reacties die je dan ziet is dat ook de Grieken een commissie hebben ingesteld om de schade die de Duitsers hebben toegebracht in de Tweede Wereldoorlog te inventariseren. En ook de Grieken dus met een officiële claim zouden komen, maar internationaal rechtelijk is die claim eigenlijk helemaal niet meer uh, mogelijk, want dat is, eigenlijk, is al veel eerder uh, ...afgehandeld in de conferentie van Londen. Nou, dat is allemaal veel te ver om daar nu uitgebreid op in te gaan. De, uh, dus die claim zal waarschijnlijk uiteindelijk nooit uh, betaald worden. En ik vraag me ook af of die ooit is ingediend. Maar je ziet op momenten dat het moeilijk wordt, zie je dus uh, dat de Tweede Wereldoorlog uh, plotseling ook weer een rol uh, gaat spelen. In Nederland was het interessant, die Tweede Wereldoorlog heeft een heel grote rol gespeeld... Zo in begin jaren negentig, op het moment dat dus de Duitse eenheid uh, uh, gesmeed was en de DDR als antifascistische staat uh, was opgegaan in, die, in de Bondsrepubliek. En je zou kunnen, je kunnen afvragen of al die anti-Duitse sentimenten die er in Nederland waren, niet ook te maken hadden met een groter Duitsland uh, dat plotseling naast uh, uh, Nederland uh, was uh, herrezen, om het maar zo te zeggen. En om heel snel even verder te gaan, Frankrijk, het is interessant om de verschillen tussen Frankrijk en Groot-Brittannië te zien. Frankrijk heeft heel nadrukkelijke werk van gemaakt om samen met Duitsland die Tweede Wereldoorlog, je moet eigenlijk zeggen de, de beide wereldoorlogen, te herinneren, beroemd is natuurlijk uh, uh, de foto van François Mitterrand samen met Kohl in uh, 1983 of 84, uh, waar ze hand in hand uh, bij, voor het Knekelhuis uh, bij Verdun uh, uh, staan, uh, uh, als teken van verzoening, maar natuurlijk ook als soort teken van samen gaan wij die Europese integratie, uh, meer, meer, meer, meer een gezicht... Uh, Geven. Dus je ziet daar de verzoening uh, van het verleden, de hedendaagse politiek en de toekomst komen eigenlijk in die foto uh, samen. Uh, je ziet allerlei manieren op een gegeven moment uh, mocht uh, uh, Ger kanselier Gerhard Schreuder ook bij de herdenking van D-Day aanwezig zijn. Dus de Franse en de Duitse herinneringscultuur is steeds meer met elkaar vervlochten. Dat is in Groot-Brittannië nooit gebeurd. En Groot-Brittannië heeft eigenlijk die, op, op het eiland zou je kunnen zeggen, die herinneringscultuur altijd uh, Brits gehouden. Uh, veel aandacht, met name ook uh, voor de uh, Eerste Wereldoorlog. Uh, met uh, altijd een klaproos in het revers. Uh, heel veel mensen hadden dat uh, hebben dat nog steeds, altijd rond in, in, in, eind oktober, begin. Uh, uh, november en uh, je ziet dan ook dat uh, de brexiteers uh, niet alleen iets tegen Europa hebben, maar eigenlijk vooral tegen de macht van Europa en die wordt uh, vaak, dat hoor je nog alles, gedomineerd door Duitsland. Dus Duitsland heeft daar ook een probleem in de relaties met Groot-Brittannië, uh, die, die Duitsland en Merkel in bijzonder goed wil houden met name vanuit defensieoogpunt, maar ook vanwege de Duitse auto-industrie die in Groot-Brittannië natuurlijk heel actief is. Uh, maar als Duitsland een te grote mond zou hebben, zeg maar, of de zich plotseling weer heel dominant zou opstellen, dan zullen de, een deel van de brexiteers verwijzen naar die Tweede Wereldoorlog. En zo zie je dat die Tweede Wereldoorlog op een of andere manier in het buitenlands beleid altijd wel een rol uh, speelt... Zij het op de achtergrond. Want je moet niet denken dat als er weer een kredietcrisis... Ja, er komt nu weer een crisis. Met de Duitsers uh, <coughs> meteen zullen nadenken over... We hebben het nu met de coronacrisis. Dat de Duitsers meteen dat zullen relateren aan de Tweede Wereldoorlog of andere, Maar het is meer dat vaak achteraf of tijdens een crisis... Het als een van de argumenten uh, terug blijft komen. Uh, tot slot... Die Duitse herinneringscultuur, en zeg maar als nieuwe Duitse kwestie, wordt sinds 2015 ook heel nadrukkelijk betwist uh, door de AFD en door uh, Pegida. Overigens zijn er in Duitsland zelf wel discussies over. Er is uh, vorig jaar een boek verschenen van Norbert Frey en uh, onze eigen, uh, ik zeg onze eigen Christina Morina, omdat ze bij ons werkte toen zij dit schreef op het dia. Zeit. Uh, Wie er die terugkeer des Nationalismus, die eigenlijk, dit boek gaat er eigenlijk van uit dat het nationalisme en het, zeg maar, het extreemrechtse gedachtegoed er sinds de Tweede Wereldoorlog altijd geweest is. En dat er een soort continue lijn is en dat dit soms ontkend is uh, door uh, uh, mainstream politici. Maar dat dat uh, altijd uh, op de een of andere manier toch uh, actief aanwezig geweest is. Het is in ieder geval sterk naar boven gekomen. Na uh, 2015. En uh, interessant is dat uh, de leiders van de AFD ook die Duitse consensus uh, van de herinneringscultuur enorm hebben uh, bekritiseerd. En uh, je ziet het in de praktijk, in de rituelen, uh, door, uh, bij, bij Pegida, de, die maandagdemonstraties organiseert waarop geroepen wordt wie er ziet als volk. Uh, en dat is dus een soort kloof tussen wij en Berlijn wordt gecreëerd. En dat zijn allemaal parolen die eigenlijk al te herleiden zijn tot de maandagdemonstraties in Leipzig in 1989, waar ook geroepen werd, wie er Volk, en dat werd uiteindelijk wie er ein Volk. En daarmee uh, werd dus de Duitse eenheid min of meer ingeleid. En dat idee van wie zien dat als volk, dat past dus bij de dissidenten in de DDR... Uh, en bij de mensen die protesteerden in de DDR... werd plotseling door Pegida uh, overgenomen... en hebben daarmee dus een deel van de eigen herinneringscultuur geclaimd. Maar de kritiek, waar ik het uh, ook vooral over wil hebben is de kritiek op natuurlijk het holocaust en op het belang van de Duitse geschiedenis. Van de Tweede Wereldoorlog, zeg maar, voor het, de identiteit van, van Duitsland. En dan zijn we eigenlijk terug bij een oude discussie die al door Kool werd gevoerd, als het gaat om normalisering. En dan zien we dus, ik zal een paar uitspraken eruit pikken... Uh, en, en het ene is van Björn Hukke, die in Dresden, bij een toespraak voor de uh, jonge afdeling van de Alternatieve voor Deutschland uh, zei, wij Deutschen, also onze volk, zijn het einzige volk der wereld dat zich een denkmal der schande uh, in het herz van zijn hoofdstad gepflanzt had. En dan heeft hij het natuurlijk over het Holocaust-maar Interessant hier van dit, aan deze zin is dat hij eigenlijk het niet bekritiseert, maar dat hij het wel uh, zo zegt en dat hij zich ook nog min of meer beroept op de reden uh, van Martin Walser, die uh, eigenlijk die niet zozeer de Duitse herinneringscultuur zelf ter discussie wilde stellen, maar wel het belang dat er voortdurend gehecht werd, zeg maar de instrumentalisering van de Tweede Wereldoorlog. In Duitsland en het belang wat er voortdurend aan de Holocaust gehecht werd, alsof de Holocaust ook in elke literaire verwerking van Duitsland uh, zou moeten voorkomen. Dit gaat natuurlijk veel verder, want hier is natuurlijk de kritiek op die Duitse herinneringscultuur inhoudelijk. Het moet namelijk niet meer een denkmaal der Schande zijn, maar we moeten trots zijn op die Duitse geschiedenis. We brouwen niets anders dan een herinneringspolitische wende om um 180 graden. Dat is een van die uitspraken die hij daar ook deed. En Alexander Gauland, uh, Hukke is overigens de leider van de AFD in Turingen, maar zo'n heel bekend voor aanstaand uh, uh, politicus omdat hij zo goed het, het kan verwoorden en ook pleinen kan toespreken alexander gauland wel leider van de duitse afd de Bonds afd zeg maar ze heeft uh, vor, of twee jaar geleden inmiddels gezegd dat hitler en die nazis ziet nu een vogelschiet in über duizend jaren erfolgreiche Duitse deutsche Geschichte. oftewel uh, Hitler en de Nazis zijn maar een vogelpoepje uh, in die hele lange Duitse geschiedenis van meer dan duizend jaar. Nou, daar is hij natuurlijk extreem voor bekritiseerd, uh, omdat er dan ook nog duizend jaar, bijna een, een, een uh, verwijzing naar het duizendjarig rijk. Uh, ja, dit soort uitspraken uh, zijn, worden heel nadrukkelijk gedaan omdat de AfD vindt dat we. Uh, niet voortdurend maar stil moeten staan bij die Tweede Wereldoorlog... en de holocaust en de schuld van de Duitsers... maar dat we weer trots moeten zijn op die Duitse ja. geschiedenis. En zo zie je dat het hele verhaal eigenlijk wat begon met Helmoet Kool... Uh, en zijn gezichtspolitiek hier op een andere manier uh, terugkomt uh, bij de AFD. Uh, maar ik moet wel zeggen, we hebben een hele lange weg gehad... We hebben veel uh, besproken, uh, het is toch ook een hele andere tijd, uh, waardoor uh, die herinneringscultuur niet meer zeg maar, een strijd is tussen mainstream CDU en uh, mainstream SPD, maar veel meer mainstream in, in zijn algemeenheid geworden is en bekritiseerd wordt door, aan de flank, zeg maar, uh, door de afd en de discussies uh, gaan verder de dis we zijn uh, onderweg we hebben heel veel monumenten gehad heel veel zeg maar rituelen uh, het heeft een enorme het verleden heeft een enorme plek gekregen in de duitse geschiedenis en een van de oplossingen die je zou kunnen vinden voor ja een, een zoeken naar die duitse identiteit wordt geleverd door thea doorn uh, Deutsch nicht dumpf, een Leitfaden für afgekleerde Patrioten. Uh, dat is de laatste tekst die jullie deze week uh, hebben gelezen. Uh, waarin zij eigenlijk uh, pleit om wel degelijk het oude begrip cultuurnation weer af te stoffen. En eigenlijk ook dat idee van verfassingspatriotisme, maar die samen te brengen. Dus de, een cultuurnatie, Duitsland te zien als een cultuurnatie die open staat voor anderen die dus zeg maar, de wilkomstcultuur onderschrijft, eh, om, om zodoende te komen tot een soort verlicht patriotisme, dat steunt op die Duitse democratie en misschien ook wel die Duitse grondwet, zeg maar, en de hele cultuur die daarbij eh, hoort, eh, zodat je dus een, eigenlijk een link krijgt aan de ene kant tussen eh, de cultuurnation. Dat, dat toch vaak als een conservatief begrip uh, uh, gebruikt werd en het verfassingspatriotisme wat Habermas heel sterk uh, voorstaat, dus een nationalisme wat eigenlijk de, niet op etnie, of patriotisme moet je eigenlijk zeggen, dat niet op etnische gronden of het volk uh, uh, of, uh, of culturele identiteit gericht is, maar dat gericht is op de democratische uh, uh, regels van, uh, van, van, van de staat en op, zeg maar, democratie en burgerschap, actief burgerschap en min een, een of meer een trots op dat wat de Duitse democratie bereikt heeft. Uh, Thea Doorn is geen, uh, duidelijk geen wetenschapper met, of geen filosoof met een grote naam, maar ik, op zich vind ik het zelf wel het overdenken waard om ja, uh, te denken aan een soort tussenvorm van een, inderdaad, uh, waarbij zowel aandacht is voor sociale bindingen uh, en, en misschien ook inderdaad culturele waarden, uh, als voor die democratische ideeën. En uh, ja toch te proberen om die polarisatie op een of andere manier te overstijgen en op die manier een stap uh, verder uh, te komen. Goed, Jullie moeten uh, na deze colleges je rijden aan een essay. En uh, daarover ga ik jullie uitgebreid mailen. En ik hoop dat als je vragen hebt, uh, stel ze gerust. Ik ga gewoon de komende week zoveel mogelijk per mail alles beantwoorden. En uh, ja... Het is jammer dat ik, ik kan niet zo zeggen van uh, tot ziens of zo, want uh, we weten niet hoe het verder loopt. Uh, en ik heb jullie uh, gemist, moet ik eerlijk zeggen. Dit is toch een beetje one-way traffic. Maar ja, we moeten ook van de nood een deugd maken. En op zich was het ook een aardig experiment, wat overigens uh, uh, niet meer kan na deze dag. Want vanaf uh, morgen is dit gebouw waar deze, dit college wordt opgenomen... Uh, gesloten en ik wil de mensen van Canvas, uh, in het bijzonder Sebastian, heel erg bedanken voor de mogelijkheid om hier dit college te kunnen geven.